En je projecten delen met anderen in de online community. Scratch is een project van de Lifelong Kindergarten Group van het MIT Media Lab. En het is helemaal gratis. Om te gaan programmeren met Scratch heb je niet per se een account nodig. Maar als je je projecten wilt opslaan is het wel handig. Vraag eventueel een volwassene om je even te helpen met het aanmaken van je account. Klik op Join Scratch. Kies een username en een wachtwoord. Noteer ze meteen even op een papiertje. Kies het land waar je woont. En je geboortedatum. Het invullen van je geboortedatum is verplicht om een account aan te maken, maar mocht je liever niet je echte geboortedatum doorgeven, dan kun je uiteraard gewoon wat invullen. En als laatste een e-mailadres. Nu jij. Zet zo dadelijk deze video even op pauze. Navigeer naar scratch.mit.edu en maak je account aan. Als je klaar bent, druk je weer op play en gaan we verder. Je bent nu direct ingelogd. Je account moet wel nog even worden bevestigd. Dat doe je door op de link in de e-mail te klikken die je hebt ontvangen. Klik nu op Create. Je komt nu terecht in de programmeeromgeving. Als eerste zet ik altijd even de taal op Nederlands. Klik op de wereldbol en kies Nederlands. Geef je project ook alvast de naam. Aan de linkerkant zie je allemaal blokjes. Elk blokje staat voor een stukje code. Dit zijn de blokjes code waarmee je een programma kunt gaan coderen. De verschillende groepen hebben een eigen kleur. Je programma schrijf je door blokjes code naar het programmeerveld te slepen. Zo bijvoorbeeld. Nu jij. Sleep deze blokjes naar het programmeerveld en klik op het groene vlaggetje. Een serie van blokjes code noem je een sequentie. Een sequentie is een reeks op instructies voor je programma. Je kunt de code weer weggooien door het hele blok op te pakken en naar links te slepen. Klik nu ook op de kat en gooi hem maar weg, door op het prullenbakje te klikken. We hebben hem niet meer nodig nu. Als eerste ga je de achtergrond voor je kaart maken. Klik op het achtergrond-icoontje en vervolgens op Kies een achtergrond. Je kunt nu uit de bibliotheek een mooie achtergrond voor je kaart kiezen. Klik erop en hij verschijnt direct op het speelveld. In plaats van een achtergrond te kiezen kun je er ook een zelf tekenen. Dat ga ik doen. Klik bij Achtergrond op Tekenen. En teken je achtergrond met de kwast of de vormen. Ik teken de achtergrond met de vierkante vorm. Stel de kleur in. En de omtreklijn zet ik op Geen. Dan teken ik een tafel met een andere kleur. Door de hoekjes vast te pakken maak ik hem groter of kleiner. Je ziet meteen rechts het resultaat. Nu jij. Zet je video op pauze en teken de achtergrond voor je kaart. Als eerste ga ik de taart plaatsen. De verschillende plaatjes in je programma noem je sprites. Zo'n sprite kun je op het speelveld zetten door er een te kiezen uit de bibliotheek. Ik kies de taart door erop te klikken. Ook zet ik hem op de juiste plaats. Nu jij. Een sprite kan verschillende uiterlijke hebben. Dit zijn eigenlijk gewoon afzonderlijke plaatjes. De taart heeft er twee. Selecteer de taart, klik op uiterlijke, en je ziet links de verschillende plaatjes in je sprite. Kijk, één met de kaarsjes aan en één met de kaarsjes uit. De naam van de sprite staat hier. Ik verander de naam in kaarsjes aan en kaarsjes uit. Zo is het straks makkelijker in mijn code om te zien welke sprite het is. Aan iedere sprite kun je een eigen stukje code koppelen. Ik begin met de volgende code. Zorg eerst dat je de juiste sprite hebt geselecteerd. Uit gebeurtenissen wanneer er op deze sprite wordt geklikt. Dan twee keer verander uiterlijk. Uit besturen herhaal 10. Dit herhaalblokje noem je ook wel een loop. Alle code binnen dit blok wordt zo vaak herhaald als je hier hebt ingevuld. 10 keer vind ik wat veel, dus ik verander de 10 in een 2. Vervolgens uit geluid. Start geluid miauw en wacht. Nu jij. Schrijf je code. Klik op opnemen. Klik de pop-up weg en gooi miauw weg. Klik op kies een geluid en zoek het geluid birthday. Klik dan weer op code. Selecteer birthday en selecteer bij het ene blokje kaarsjes aan. Zet dan je code op deze manier in elkaar. Nu jij. Nu een tekst. Ik klik op kies een sprite en dan teken. Ik klik op de T en schrijf mijn tekst. Eventueel kun je hiermee de kleuren en het lettertype aanpassen. Ik kies voor deze, maar jij mag natuurlijk je eigen tekst, eigen kleur en eigen lettertype kiezen. En met het pijltje maak je de tekst groter of kleiner. Nu jij. Nog een tekst. Klik weer op kiezen sprite en dan teken. Nu schrijf ik gefeliciteerd met je verjaardag. Natuurlijk mag jij je eigen tekst verzinnen. Pas eventueel ook het lettertype en de kleur aan. Nu jij. Dan noem ik dit uiterlijk aan. En ik maak een nieuw leeg uiterlijk door linksonder op de kat te klikken. Dit uiterlijk laat ik leeg en noem ik uit. Het lege uiterlijk sleep ik naar positie 1. Zo zorg ik ervoor dat hij in eerste instantie niet zichtbaar is op mijn kaart. Nu jij. Dan klik ik op code. Ik wil dat deze tekst verschijnt wanneer er op de taart wordt geklikt. Dat kan ik doen door een bericht te sturen vanuit de code van de taart. Selecteer de taart sprite. Sleep twee keer zendsignaalbericht naar deze plaatsen in je code. Verander bericht 1 in nieuw bericht en vervolgens toonletters. En bericht 2 in nieuw bericht en vervolgens verbergletters. Dan terug naar de code van de lege tekstsprite. Ik ga twee nieuwe sequenties maken. Sleep twee keer wanneer ik signaal toonletters ontvang naar het programmeerveld. En ook twee keer verander uiterlijk naar. Bij de andere sequentie kies ik verbergletters. En verander uiterlijk naar uit. Wanneer er nu op de taart wordt geklikt, stuurt de code van de taartsprite een bericht naar de tekst. En zo zal deze verschijnen. Zo kun je vanuit de ene sequentie de andere sequentie aansturen. Test je code maar eens door op de taart te klikken. Nu nog wat ballonnen. Klik op Kiezen Sprite. En zoek op Balloon, het Engelse woord voor ballon. Ook deze ballon wil ik laten verschijnen wanneer er op de taart wordt geklikt. Zet je ballon op de juiste plaats. Klik op Uiterlijke en voeg een leeg uiterlijk toe. Sleep het lege uiterlijk naar de bovenste positie. Nu jij. Dan de code. Opnieuw twee sequenties. Eén voor tonen en één voor verbergen. Alleen nu voeg ik nog twee regels code toe. Nadat er op de taart is geklikt en het bericht is verzonden, wacht de code van deze sprite 1 seconde. Toont de blauwe ballon en speelt het geluid pop. Kopieer nu via de rechtermuisklik en dupliceer de ballon drie keer. Nu jij. Klik één voor één de nieuwe ballonsprites aan. Klik op Uiterlijke en pas de positie van de ballonnen aan. Wanneer je tevreden bent, selecteer je bij iedere ballon het uiterlijk leeg. Verander dan in de code van de drie ballonnen de tijd: in 2 seconden. Drie seconden en vier seconden. En kies in de sequentie de kleur die jij je ballon wilt geven. Klaar! Test je kaart door op de taart te klikken. Uiteraard mag je nog veel meer ballonnen, sprites en geluiden toevoegen. Wanneer je tevreden bent, kies je boven in het menu Delen. Klik op Kopieer link en nogmaals op Kopieer link.